Hallo, welkom in Zekoning Connect. En met deze oefening, de belevenis, zoals we het nu noemen, daar heb je een vuilzak voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Voor de volgende stap. Gaat u staan op de vuilnzak. Dat is ook eigenlijk definitief uw kader. Dus nu stap 2. Verken die ruimte. Nu hebben jullie de ruimte verkend en probeer nu te bedenken wat de ruimte nu kan worden voor jou. Bijvoorbeeld een tapijt of een ijsbaan. Denk zelf wat het maar kan zijn. Dit was de einde oefening. Bedankt, bedankt voor het meedoen uh, en ik hoop dat, je, dat, ik hoop dat dit iets meedraagt aan jullie eigen belevenis en de transformatie dat jullie er zelf ontdekt hebben. Ik zou het graag willen horen. Daar, daarvoor kunt u ook hier beneden een comment plaatsen en dan lees, lees ik verder wat jullie, wat jullie prachtige ideeën waren. Dankjewel.